Je kunt heel gemakkelijk contact opnemen met Google Workspace Support door in te loggen via admin.google.com met je beheerdersaccount en van daaruit op de knop Support te klikken. Zodra het venster opent kun je aangeven dat je contact wil opnemen met Support en aangeven dat, het, dat je contact wil met Google en niet met WebX Vandaaruit Van daaruit vul je een vraag in en klik je op Enter of nou, op de verzendknop hier rechts waarna Google je een aantal antwoorden probeert te geven op die vraag. Als dat niet genoeg is, scroll je naar beneden en geef je aan dat je alsnog contact wilt opnemen. En dat kan via chat, telefoon of e-mail. In dit voorbeeld laat ik zien hoe je kunt chatten met de medewerker van Google... ...door hier een bericht te sturen en daarna even te wachten totdat iemand jouw vraag beantwoordt. Nou, In dit geval uh, neemt je een Novel contact op. Er zijn meerdere Novels die bij Google werken. En zoals je ziet kan ik hier dus met hem chatten. Uh, dat is het Nederlands, dat is fijn. Het is uh, gratis, de support... Gewoon omdat je een abonnement hebt op Google Workspace. Dit zit inbegrepen en zoals je ziet is dit de manier hoe je Google aan de praat krijgt.